Hallo, mijn naam is Juri, ik was altijd een danser bij de Dutch Junior Dance Division en dit jaar doe ik weer mee met de Christmas Carol. Ik dans vanaf mijn tiende en ik ben nu dertig, dus ik dans al twintig jaar inmiddels. En uh, ik heb gedanst onder andere bij uh, het Internationaal Danstheater, maar ook bijvoorbeeld uh, met David Middendorp en nu dus ook weer bij de Dutch Dance Fashion. Ik ben begonnen bij Tom Marines met Abdallah en de Gazelle van Basra. Dat was de eerste productie die ik met ze deed in 2011. En dit wordt de achtste productie die ik bij ze doe. De zevende waar ik in dans. Ik heb één jaar ook uh, meegeholpen met techniek achter het scherm, wat ik ook heel erg leuk vond. Uh, ik ken Tom Marines inmiddels best wel goed. Ik weet wat ze willen, ik weet uh, hoe zij werken, wat zij nodig hebben. En uh, ja, uh, het blijft altijd heel erg leuk om met ze te blijven werken. Ik ben klassiek getraind en uh, dat is ook waar ik het uh, meest uh, van hou, het meeste doe ook. Ik hou ook heel erg veel van volksdans, dat doe ik helaas niet zoveel meer. En uh, ik hou heel erg van als we dicht bij het publiek zijn. Dus eigenlijk de kleine producties, die spreekt mij altijd het meest aan. Al als ik zo'n grote productie heb als uh, de Christmas Carol, dan uh, spreekt het mij ook enorm aan om weer in een groot theater te staan. Ik kende eerlijk gezegd het verhaal van Christmas Carol niet heel erg goed. Ik heb het wel ooit eens gezien, maar uh, dat is alweer een hele tijd geleden. Dus ik heb weer opnieuw het boek gelezen om te kijken uh, wat mijn karakter het meest nodig heeft. En uh, ik ben Bob den Dulk in ons verhaal, dat is Bob Cratchit in het Engelse verhaal. En uh, ja, ik heb gekeken hoe hij uh, zich zou kunnen voelen. Hij heeft een familie. Hij, uh, uh, hij verliest in de toekomst verliest hij zijn zoon. En ik, ja, ik heb door mij hier uh, het bij het boek. Zoveel mogelijk in te leven, uh, probeer ik me ook heel erg in te leven in de rol die ik straks ook op het toneel moet doen. De leukste uh, herinnering in, met een kerstproductie was denk ik toch wel ook um, Alice in the Winter Wonderland. Daar was ik het konijn bij en dat vond ik denk ik echt de leukste rol die ik ooit heb gedanst op het toneel. Al ben ik nu weer meer uh, deel van een groep en uh, ik hou veel meer eigenlijk van de groepstukken om met samen met de mensen te dansen in plaats van solo stukken. Uh, Solo-stukken sta je toch apart op het toneel vaak. Uh, en uh, ja, het mooiste vind ik eigenlijk om met een hele groep op het toneel te staan. En ik denk dat ja, uh, het konijn bij Alice was toch wel echt een hele speciale herinnering voor mij. En dat is toch iets waar ik me heel erg in thuis voelde. En dat is toch echt een, ja, een mooi moment geweest voor mij. Help. Als Bob den Dulk, is, hij, ik had het al eerder gezegd, het is een familieman en uh, het is iemand die heel erg geeft om zijn familie. En zelfs als Scrooge echt, uh, ja, hem eigenlijk heel erg slecht behandelt, probeert uh, hij altijd toch het beste ervan te maken. En dat is best wel uh, speciaal uh, in deze rol, vind ik. En uh, ik kan me daar op zich wel in zien, want ik ben zelf ook, vind ik, wel... Uh, uh, Vergeef ik gezin in bepaalde opzichten. Ik ben niet heel erg judgmental over dingen. En ik kan best wel een uh, uh, deel van mezelf ook in deze rol vastleggen, denk ik. Uh, hij is gewoon zorgzaam. Uh, hij, hij heeft altijd alle mensen om zich heen. En uh, ja, daar kan ik me heel goed bij identificeren.